Yo, welkom bij Scania Productions in Zwolle. De leuke aspecten aan mijn functie zijn toch wel mijn collega's en de verbeterprocessen. Elke dag heb je te maken met andere uitdagingen. Je werkt met verschillende mensen uit verschillende culturen en talen. En dat maakt mijn werk zo leuk. Het proces begint bij logistiek, dan vervolgens naar de assemblagelijn en dan worden de vrachtwagens getest op de testbaan. Mijn dagelijkse werkzaamheden zijn bij de cabine voormontage. Daar werken we aan de zijspoilers, dak, airco en het inpakken. En uh, zo draaien we door met uh, de baan. <laughs> dat laatste dat. Uh... Als teamleider hou ik me dagelijks bezig met verschillende werkzaamheden, waaronder de planning verbeterprocessen en het aansturen van mijn team. Het leuke is aan teamleider zijn is dat Scania ook ruimte biedt voor eigen initiatieven. Dat je zelf verbeterprocessen op mag zetten en eigen projecten mag beginnen. Ik ben ooit begonnen bij Scania Productie via Randstad. Er is dus altijd een goede communicatie geweest. Hele aardige mensen op kantoor die je altijd super helpen. Ze betalen altijd op tijd wat belangrijk is. Als we potentie zien in de medewerkers, dan is er zeker ruimte voor opleidingen bij Scania en Randstad. Scania biedt je heel veel mogelijkheden om bijvoorbeeld een extra opleiding te volgen of iets dergelijks. Mijn volgende stap binnen Scania is verbetervrouw worden. Als team is het belangrijk dat je geen uitdaging uit de weg gaat, dat je het leuk vindt om voor de groep te staan en dat je een goed probleemoplossend vermogen hebt. Belangrijke karaktereigenschap om hier te hebben is dat je een teamplayer bent en goed logisch kan nadenken. Wat ik vind dat typisch Scania is, is dat als jij wilt doorgroeien uh, of als jij potentie hebt om, om iets meer te willen gaan doen, dat ze jou ook uh, de handvaten bieden uh, om door te groeien. Ik heb geen technische opleiding gevolgd, maar toch gaven Scania en Randstad mij het vertrouwen om als teamleider in te stromen. Het mooiste aan Scania Production is de gezelligheid en de doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf. De werksfeer bij Scania kan ik beschrijven als familiair. We werken hard, maar het is ook heel gezellig. Er zijn veel doorgroeimogelijkheden en er is een goed salaris. Waar ik mezelf zie over vijf jaar, uh, is uh, als supervisor. Daarvoor moet ik wel eerst teamleader worden. Maar dat is eigenlijk wel mijn, uh, mijn doel. Wat we zoeken in een productiemedewerker is iemand die gemotiveerd is: een echte teamplayer en iemand die enthousiast is over zijn werk. Brandstad: dat werkt beter.